In de middeleeuwen betaalde je met gouden en zilveren munten. Soms hadden mensen te veel munten in huis en de smid bood aan ze voor je in bewaring te houden. Zijn werkplaats was toch al goed beveiligd. Je kreeg dan van hem een papier dat als bewijs diende voor de hoeveelheid goud die je had ingeleverd. Al snel gingen mensen deze waardepapieren onderling gebruiken als betaalmiddel. Veel handiger dan al die losse munten. Zo is papiergeld in Europa ontstaan. De goudsmid merkte dat mensen bijna nooit tegelijk hun papieren kwamen omruilen voor goud. Hij rekende uit hoeveel hij aan munten in kas moest hebben om aan de directe vraag van goud te kunnen voldoen. Als hij zich daar maar aan hield, kon hij best meer waardepapieren uitschrijven. En dat kwam goed uit, want er kwamen regelmatig mensen aan de deur om een lening te vragen. Die kregen ook een waardepapier en daar stond op dat ze de smid met rente moesten terugbetalen binnen een bepaalde tijd. De goudsmid kreeg de rol van een bank, zoals wij dat kennen in de moderne kapitalistische tijd. Hoe meer er dus geleend werd, hoe meer geld er in omloop kwam. Je zet je spaargeld op de bank. Vaak hebben we het idee dat de bank dit geld gebruikt om leningen aan ondernemers te geven. Maar dan zou de totale hoeveelheid geld nooit groeien, het zou alleen van eigenaar veranderen. Maar alleen al in Nederland komt er elk jaar meer dan 30 miljard euro bij. Ieder jaar. Hoe ontstaat dat geld? Dat maken de banken. Aha. Stel, je bent ondernemer en je hebt een goed plan, maar geen geld. Je wilt een lening van 100.000 euro van de bank. Wat doet de bank? Die hoeft niet te wachten tot er bij de achterdeur een spaarde komt met een zak geld. De bank creëert zelf het geld door een nieuw tegoed van 100.000 euro op jouw naam te registreren. Geld dat er nog niet was. Tegelijkertijd registreert ze een schuld van 100.000 euro. Gewoon door wat getallen in de computer te zetten. Dat is het. Nu is er nieuw geld gecreëerd. Is dat nou echt geld? Het zijn toch alleen maar cijfers in een bankcomputer? Ja, het is echt geld. Vrijwel al het geld dat we hebben bestaat immers uit cijfers in computers van banken. Een beetje zit in onze portemonnee, het meeste is elektronisch geld. Je kunt het geld van de lening gebruiken om een rekening te betalen. Of je kunt het besteden bij je supermarkt. Mm -hmm. Het geld wordt gebruikt om mee te kopen en verkopen en het circuleert in de economie. Het geld is zo echt als maar kan. Zo maken de banken dus geld door leningen te verstrekken. Geld is dus eigenlijk schuld. Als we alle schulden zouden afbetalen, dan is er bijna oh. geen geld meer. Sinds 2000 wordt er door de banken meer dan ooit geld gecreëerd. Meest in de vorm van hypotheekschulden. Hier ligt de link tussen geldschepping en schuldencrisis. Nederland is wereldwijd koploper op het gebied van hypotheekschulden. Onder andere hierdoor is er heel veel geld bijgekomen. In 1982 was in Nederland ongeveer 100 miljard euro in omloop. En nu 800 miljard. Onze economie bestaat uit een reële sector en een financiële sector. De reële sector, dat is de wereld om je heen. Je huishouden, je bakker... De supermarkt, de garage en je school. De financiële sector zijn banken en andere financiële bedrijven, zoals je pensioenfonds en je verzekeraars. Eigenlijk zijn die er om de reële sector te helpen en op gang te houden. Betalingen doen, sparen, investeringen en risicospreiding. Je zou denken dat hier alles mee gezegd is, maar dat is niet zo. Er is ook nog een vermogensmarkt. Hier wordt gehandeld in aandelen, obligaties, derivaten, land, huizen, kantoren. Kortom, alles waarin je kan beleggen of speculeren. Jouw pensioenpremie wordt hier belegd. De verwachting is dat die in waarde toeneemt, zodat je later meer pensioen krijgt. Zo wordt je geholpen door de vermogensmarkt. Maar vermogensmarkten kunnen ook heel gevaarlijk zijn. Lehman Brothers, een grote bank in Amerika, had miljarden dollars geleend om op de vermogensmarkten mee te speculeren. Vooral in hypotheken. Toen de Amerikaanse huizenprijzen zakten, kon de bank zijn schulden niet meer terugbetalen en ging failliet. Dat was het begin van een wereldwijde crisis op vermogensmarkten. Wat merkte jij daar nou van in de reële economie? Nou, ook je Nederlandse huis werd minder waard. Je pensioenfonds haalde geen rendement meer. Je spaargeld bracht weinig meer op. Je kon weinig meer lenen. En je moest ook nog meehelpen om de banken te redden. Banken werden gered met overheidsgeld dat vervolgens werd wegbezuinigd uit de reële sector. De situatie is nu volledig op zijn kop gezet. In plaats van dat banken in dienst staan van de reële economie, staat de reële economie nu voor een groot deel in dienst van de financiële sector en de vermogensmarkten. Ja.